Om een virtuele wereld in Cospaces te bouwen, heb je een account nodig. Doe je deze missie op school of in de BIEB, dan krijg je een code om een account mee aan te maken. Navigeer in je browser naar cospaces.io. Klik rechtsboven op Login. En klik op Heb je nog geen account? Kies student. Vul de code in. Vul je e-mailadres in. Kies een schermnaam. En bedenk een wachtwoord. En klik op Maak mijn account aan. Klaar. Doe je deze missie thuis, dan is het handig dat je even iemand van 18 jaar of ouder vraagt een account voor jou aan te maken. Klik rechtsboven op Register. En kies voor Leraar. Klik op Ik ben 18 jaar of ouder. Vul je naam. Een schermnaam. En e-mailadres in. Kies een wachtwoord. Let op, je account moet je wel nog even bevestigen. Je ontvangt een e-mail met een linkje. Klik daarop om de account te bevestigen. Klik dan op Maak mijn account aan. Klaar! Je kunt je virtuele wereld gewoon met deze account bouwen.